We gaan naar het gezondheidscentrum Achsebrier in Achsebrier. Dat is de plek waar ik normaal gesproken, buiten coronatijd, één dag in de week zit. De muziek is enorm gezond, als je daar ook de tijd voor neemt om dan naar te luisteren. Ik, uh, ik leid het Eerste Lijn Samenwerkingsverband uh, Els, Els Achsebrier. We gaan nu Achsebrier naar binnen rijden. Dit is s'avonds Wandelen, na het eten. Het is wel iets van, van, van doorzetten, maar het is ook ontzettend leuk om aan, aan te werken. Uh, maar je komt natuurlijk daar heel veel uh, punten tegen, dus echt makkelijk is het niet. Dit is uh, hoe ik nu tegenwoordig thuis werk. Ik heb uh, maar een laptophouder gekocht, zodat ik uh, in een betere houding uh, kom te zitten. Daarnaast uh, is het een uh, slaapwijk, dus moet je extra veel moeite doen om uh, samenhang uh, te hebben binnen een... Uh, Binnen deze wijk. De kans op eenzaamheid is daardoor, daardoor ook, ook groter. Ja, van zo'n module bieden we nu heel veel gratis aan. Of voordelig. En daar uh, kan, je, kan je gebruik van maken. Dat je mensen helpt die dat nodig hebben. En mensen die het zelf kunnen, dat ze het zelf gaan, kunnen, kunnen doen. Uh, dit is een fietstochtje. Dit is de buurplein-app die we hebben. Eigenlijk uh, um, vooral uh, de zorg en welzijn, gezondheid en welzijn uh, app. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat uh, niet voor iedereen uh, makkelijk is. Ik heb het geluk dat ik dat wel kan, maar er zijn ook mensen die uh, weinig gezondheidsvaardigheden hebben en dat niet kunnen. En wij als maatschappij moeten hen daarbij uh, goed ondersteunen. En mensen die het zelf kunnen, die moeten het zo goed mogelijk zelf, uh, zelf doen. Je probleem in kaart is bijvoorbeeld dat ook een, is het... wel een aardige om, uh, om te doen. Vaak richt je je op één probleem, maar als je daar echt goed bij stilstaat... ...dan kom je tot een veel diepgaandere analyse en dan kan uh, deze app weer bij gebruiken. Uh, en dat is ook gezondheid. Uh, positief denken in de richting van de toekomst. Ja. Ik heb ontzettend leuk werk om daar uh, aan mee te helpen. Uh, dat, dat geeft een goed gevoel dat je daar, uh, daar bezig bent. en uh, ja, Dat mee kan helpen ontwikkelen en daar een standje aan kan bijdragen. Dat is mooi. Ja the